En de woman 186 6 is liefgezet. Mama x6, Roger. En je ziet de door, hè? Nou, daarmee kom op en hou de snelheid. Let op dat je dat vliegtuig recht houdt. Zo. Alfa uh, Victor Tango is landing up. Alfa Victor Tango, Roger. In principe hoef je hem niet meer over de rol te corrigeren, alleen al met zijn neusstand. Dus dan gaat hij ook niet meer hangen. En, dus alleen de neus een beetje naar boven, met twee vingers doe je dat zo. Druk hem alleen een beetje naar achteren. Totdat je gewoon 90 gaat, nou en dan uh, zitten we goed. Oké, okay, dus een heel klein beetje rij toe aan allemaal. De de ja, dat de wel. Okay, oké, oké. Tot zo voor Dankjewel. Klimmen we even door. Gaan we even naar de duizend voet. Pas op dat je niet te langzaam gaat, Het ja. Ziet er allemaal goed uit, hè? Alles zit groen, keurig. Ja. temperatuur 90, klimmen, keurig. Nou, padboom. Hartstikke goed. Kijk of we oude huis gaan vinden. Dat gaan we doen. voet? voet. Ja oké, okay, nou dan ga je thuis voet. Wat je doet gaat eerst snelheid maken als je 130 gaat en op het moment dat je die snelheid hebt, prima, dan laat je hem uh, ja, dan ga je nu een beetje gas terugnemen. Nou, dan gaan we 1500 toertjes. Nou en dan blijf je thuis voet. Keurig. En waarschijnlijk hoef je niks meer af te trimmen want we hebben niks aan de trim gedaan. Dan laten, we, laten we hem even in het midden zetten. Laten we hem even helemaal helemaal los. Nou laten we hem helemaal los. Ja keurig en dan zie je dat hij zo meteen een beetje gaat oppikken, dan gaat hij 135 km u Nou, hartstikke goed. Dan doe je het weer gewoon met je voeten. Het enige wat je doet als je ziet dat hij een beetje op een oor gaat hangen dan, kan je, dan mag je een beetje corrigeren. Voor de rest doe je helemaal niks meer. Vrouwen ja. volgen. Nu zie je dat hij een beetje met een oor gaat hangen. Dan mag ja, je wel... Ja, maar ik, ik, ik stuur een beetje die kant op. Oké. Okay. Boven de dorp. Nou. Het dus kerk is al een is. is die je dichtst bij dat boerenland staan, daar heb ik ingewand, uh, even van die huizen. Oké, okay, dus hier zo? Nee, dat is de camping. Dus, uh, die, achter die camping zie je weg. Ja? En daar hier, zie je weer een stukje akkerland liggen. Ja? En daar achter die huizen, dat is Seroskerk in dat dorpje. Oké. Okay. Eerste straat, achter, die, uh, achter dat akker, het boerenland, ja, dat is te... de bischopsstraat. Ik spraak van Amsterdam. Ja, je kijkt tegen de achterkant ja, de van de huid. Ja. Onder andere tegen de achterkant van de wijnga. Wat leuk. Als je dat nou goed wil zien, ja. dan is de beste manier om het te doen, want jij zit links, is om een beetje naar, aan de rechterkant te langs te sturen. Want dan kan jij namelijk ook op je linkervleugel kijken. En dan kunnen we zo meteen een bocht eroverheen maken. En dan blijf jij gewoon zicht op het huis houden. Ja. Ik kan zelfs de boven zien die ik zelf heb geplant, <laughs> <Ik ga daarvan. laughs> Oké, okay, nou Oké, dat is meteen een mooie oefening om een, gewoon een goed de bocht te maken. Ja. Nou, dan zitten we nu op 1200 voet en we gaan gewoon een bocht maken dat je aan het huis kan blijven zien, dat je erboven blijft. En hou die snelheid constant, dus niet gaan trekken. Ook niet gaan trekken. Kijk naar het huis. En dan kijk je ze dus nu dan even naar de neus. Kijk je gewoon naar, naar de horizon. En dat doe je keurig. Hier, dit blijft allemaal keurig staan. Dit ziet er keurig uit. Nee, een hele mooie oefening. Ja. Dan denk je, ik ga er voorbij. Dan draai je ietsje stijler. Maar dan let je wel op dat die neus niet onder de horizon zakt. Dan draai je ietsje stijler in. Dan kom je zo meteen. vanzelf. zie je het huis weer. Pas op dat je snelheid constant blijft. Hè? Dus blijf op de horizon letten. Ja, en oké, okay, nou kun je weer gaan opzij kijken naar het huis en hou die neus op de horizon. Ja. 12 van de voet, snelheid is goed constant, netjes. Oké, okay, op de flissingen. Het is daar dus, hè? Ja. Keurig. Dus de hoogte houden op 1200 voet. Snelheid is goed, dat ziet er goed uit. Nou, alles ziet er goed uit, alles ziet goed. Waar boven Vlissingen moet je zijn? Nee, ik, ga er, ik ga er langs over de Schelde. Zodat je er tegenaan kijkt. De november delta, switching is approved. weekend. De boulevard aankijken. Ik wil nog even doorvliegen tot je over de, boven de schelden ziet en daar, dat stuurboord uit. Maar we kunnen dan beter zo langs vliegen, want dan kun je het zien. Anders zie je niks, dan zit ik ervoor. Oké, okay. nou nee, je kan dat. Oh, ja, maar ik wil. Ik zit aan jou te denken. Dan denk ik, als ik er zo langs ga, dan ga jij het mooi zien. Oh nee, maar jongen, ik ben hier, kom hier zo vaak allemaal, dus ik heb het allemaal al gezien. Ja, oh, daar is de promotor voor Echo Nou, dan pakken we koud, dat ken ik ook gelijk even. En waar ligt dat? Dat ligt daarvoor. Oké. Okay. We ja, moeten niet te lang hier okay. zitten, anders zijn we niet genoeg peut om uh, terug te komen. Ja, ja. Op zich is goed hoor, maar we moeten niet een half uur hier boven nee, zeeland gaan vliezen. Ja, ja. Maar wat je zegt, dat, dat je doen we toch nou, dan. Ja, dat is goed. Ja, er niks dan. Oké, perfect. Oké, nee, twaalf van de voetjes houden, snelheid goed, gaat allemaal prima. Nou, op het moment dat je ziet dat hij er een beetje onder maar dat gebeurt niet, nou, dan zou ik het gas bij kunnen geven, maar dat ziet er allemaal goed uit. QA's turning to the east now. QNH is 1022, sir. Hoi, langs. middelburg die bent ik van Alpha. Pergijn, laat maar Dat is de, de, de kilometer hey Nothing to effect for you, sir. Kop is zo. So. Dank. mooie zitten ja het is mooier eigenlijk dan boven het gooi vliegen want je ziet alles ja maar ik nu, want dat dus zie je gaat het onder alleen maar bomen maandje wachten Ik ook nog uh, twee jaar gewoond in Koude Kerken. We okay. zetten maar 50 toeren bij. We hadden we een paar weken op de zone, dan een paar weken geleden een huisje gehuurd had, met die niet. Oké. Okay. Daar in de duinen. Ik kan me nog herinneren dat ik hier als kind op vakantie ben geweest met mijn ouders. Zaten hij op een camping in Vlissingen? Dat kan je, ja. Ja je binnen en achter de boulevard heb je hier nog een camping. Die, die huisjes recht voor ons, daar uh, logeerden we. Uh -huh. We zijn aan de rand, we kijken ook boerenland uit naar Vlisseke. Uh -huh. En een van de projectontwikkelaar die heeft die grond gekocht. Uh -huh. En die gaat er ook huisjes bouwen. En toen waren ze dat graven en toen kwamen ze nog een enorme hoeveelheid vliegtuigbommen tegen. Uh -huh. En die hebben ze nog laten ontploffen hier uh, in de klei. 263, you're well clear of the mentioned traffic. We de duinen op, en heb je de Nollendijk, Die hebben ze gebombardeerd in 44. Heel wel gronde water gestaan. Was dat veldje daar? Het huisje waar we ik er zelf wel hebben. Haha, een mooi stuk. Het is echt prachtig. We de zeven school met dat rare dingetje erop. Ja, ik zie het. Dat witte gebouw op dat witte zeven school. Ja. Ze hebben het verplaatst. Wat kwestie op dat tone van uniform, uh, dus pas bestook boxing next meneer 26. Wat de uniform rotje. Ik terug. Ja, we gaan er zo overheen en dan gaan we gewoon rustig richting de delta werken. Ja. Wil jij dezelfde route terug die we heen zijn gevlogen nee. wil je via het strand terug? Ja, via het strand. Oké, okay, perfect. Nou, dan volgen we hier gewoon het water en dan, gaan we, dan steken we gewoon de boel over. Nou. Dus als je nou een beetje uitrolt, dan gaan we gewoon naar het strand toe. Nu een beetje uitrollen, die kant uit. Ja. Veel Jans. Geiland, we halverwege de auto halve Voor het eerst dat ik niet hoef te raaien, waar zit ik nou in godsdap? Nee, ik moet zeggen, ik ben... Uh, ik sta verbaasd over jouw kennis over het gebied hier. Want elke boerderij uh, geeft gewoon een naam. Ja. We houden het vliegtuig nu een beetje recht. En dan moet je vast een heel klein beetje, moet je een beetje bocht maken. Dus eh... Uh, ja, uh, die oh, kant super. op. Ja, nou, dan pakken we daar zo meteen die delta werken. Ja. En dan pakken we zo dat volgende eiland. En dan gaan we er zo langzaam uh, langs heen. Ja. Ja, maar kleinschalig hier de landbouw. Ja. Het volgende eiland, Noordbeveland, dat is. heb uh, je boerderij met 150 hectare. Dat is wel even wat minder. Uh... Dat dus de charme, is er wel een beetje vanaf. Oké, okay, houd het vliegtuig recht hè, en zorg dat we niet weglopen. Ja. Dit is een mooie koers, daar, gaan we net, daar kun je zo meteen die delta werken heel mooi zien. En ja, dan steken we daar zo meteen dat, uh, dat eiland dan weer over. Schouw het we Duideland. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, pas op dat hij niet wegloopt. Dus meteen ingrijpen als je ziet dat hij naar links gaat. Ja. dat is noord En aan de andere kant van het water, Kampenland. Koers, hè? Het eerste van de Delta werken, wat ze dicht gegooid hebben. Uh -huh.